Flevoland is de jongste provincie van Nederland en is voor een groot deel op de tekentafel bedacht. Toch zijn de mogelijkheden hier groot. Hier is ruimte voor initiatief. De ruimtelijke kwaliteit is de gemene deler van wat onze Flevolandse omgeving zo fijn maakt. De mensen die hier op de voormalige zeebodem wonen, werken en recreëren... ...hebben vele ideeën om Flevoland nog mooier en interessanter te maken. Ze hebben ook de daadkracht om dit te realiseren. Provincie Flevoland wil deze ideeën stimuleren en een podium bieden. Daarom is de vernieuwend initiatiefprijs Flevoland in het leven geroepen. De drie initiatieven die het meeste bijdragen aan de waarde. Ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Flevoland worden omgetoverd tot een 3D-visualisatie. Het beste initiatief wint 15.000 euro om dit idee te realiseren. En bloemen zijn leuk, maar het belangrijkste is natuurlijk... jullie zijn de winnaar van de eerste editie van de VIP, de vernieuwende initiatiefprijs van de provincie Flevoland. Gefeliciteerd! Ben jij al enthousiast en heb je ideeën om Flevoland nog interessanter te maken? Teken, schrijf en werk je initiatief uit en dien het in. Wie weet win jij de volgende editie van de vernieuwend initiatiefprijs Flevoland.